Er staat hier file vormen, dus ik denk dat we er bijna zijn. Hier, ja zie je, hier, als je maar naar boven kijkt. Ja, brand ontdekt. Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice Duval en Moor. En vandaag ga ik weer eens op pad met de... Met de... Nou ja, in Noodroef, met Noodroef. Uh, ja, in, denk ik, met het spel Noodroef. Um, met deze brandweerauto en alle andere brandweerauto's. We zien wel hoe het allemaal gaat lopen qua melding. We krijgen de eerste melding al voor de TS. Meteen een... Uh, brief weetje. Olie uh, spoor. Wat... eh. Uh, oh. Nee, nee, stop. De stuur uitzetten. 24. Zo. Ja nu stopt hij maar in. Stop in dan. Wie is die pieper die daar staat chillen? Ik voelt hij er niet bij. Wie ben ik nou? Oh, ik ben overd. Of uh, bevel verkondigd. dat? Ah oh ja, dat kon zeker. Ja, we missen nog iemand geloof ik hoor. F5 dan. Ja, de win. F1, F2, F6. Zo. Nee, ik hoef het nou niet aan. We hebben toch een... 3 2'tje. 2 oliespoor is de mel van vandaag. ver. Ja nogmaals, het blijft gewoon een kutspel. En dat uh, kunnen we heel uh, kort over zijn. Er zou dus wel een nieuwe versie uitkomen. Uh, Noodroef 1 en 2, 2, geloof ik. Maar hoe dat precies allemaal zit en of daar nog iets mee gaat gebeuren of is aan het gebeuren, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. wel weten dat dus tot de verwachtingen daarvan even groot zijn als bij Noodroef 1 en 2 en dat was uh, best wel zeg maar de, uh, redelijk hoog dus uh, moet ik dat okay. maar die kwamen dus niet heel goed uit bij Noodroef 1 en 2 de verwachtingen het viel allemaal wat tegen, het valt wat tegen dus het is dus niet een spel wat ik elke week speel Nee, dat hoeft niet. Als dus we de hele weg gaan afzetten. Dat doen we dan even. Er komt toch geen verkeer hier. De andere even een bezem. Maak maar even een screenshotje. ja gaan we er toe, de staat is uh, beschikbaar via radio. Dat wil zeggen dat we via de uh, portofoon al meldingen zouden kunnen krijgen. Ik weet niet of dat ook gaat gebeuren. Het zou wel door al inzitten. <coughs> maar natuurlijk, ik geloof alleen bij meldingen waar je alleen met de TS ging. Dus, gaat. dus dat is nu. Nu zouden we een nieuwe melding kunnen krijgen. Maar als je met heel de ploeg uitdrukt dan kon dat geloof ik niet. Maar ik heb nog nooit gehad geloof ik. Het anyway, enige wat ze wel goed hebben gedaan en dat is wel lekker het rijden. Dat is veel beter dan uh, al die andere Duitse simulators. Zoals uh, politie, politie, autobaan, uh, simulator, nog wat. En verschrikkelijk. Ook verschrikkelijk alles is verschrikkelijk van Duitsland, ja, bijna alles awesome. zo. Nee, ze hebben ook zeker goede spellen, maar ja dit viel me echt tegen. Maar mijn stuur werkt niet meer hierop dus ik kan niet, uh, daarom moet ik besturen met mijn toetspoort. Zo, melding afgerond. En dan gaan we wachten op de volgende melding en dan gaan we eens kijken wat we nog allemaal binnen gaan krijgen. gebouwbrandje zal wel wat leuk zijn, dus ik zie jullie zo. Nou, dan gaan we maar eens uh, naar een autobrand op de snelweg. En dan rijden we als de chauffeur van de... Wat heet dat ding. Over de wagen. De ELW. Erg die ik. ik scheur met Sprinter. Zo links op zo te zien. Oh ja. ja, zo kunnen we niet gaan scheuren met die sprinter als we achter de deur of ja, meestal is de OVD niet in het echt maar in een, de een noodroef, de OVD wel even volle op laat rijden in Duitsland weet ik hier naar rechts dan komt het niks. er niks te zien nou in de baan dan staat hier file voor me dus ik denk dat we er bijna zijn Looks so fucking mm -hmm. uh, okay, I think he was Zo, en dan is het nu allemaal wachten op alles en iedereen. Jullie staan toch allemaal goed? Drive to the mission dat we mij. mee. Misschien moet ik wat meer hier zo. Nee? Nou, dan gaan we nu maar uh, de TS uh, op ons nemen. Door <coughs> we de mensen kunnen blussen. Op het dat doet het. Ga eens doorrijden, kijkertjes. Oh. Oh. Oké. Okay. Normaal gaat het nooit zo moeilijk uit, ik ben nooit gevraagd. Ik weet niet of ze hebben aangepast. Deel lang. Deel lang. Deel lang. Deel lang. Die spuit eroverheen. Het wordt wit rook en het is uit. En binnen twee seconden is dat opgelost. Dan doen we zo, zo en zo. En dan laten we hem zelf blussen, Want dan doen ze altijd wel goed blussen. De computer plus wel altijd goed. Kijk eens, zie je hoe makkelijk dat ging? Ik stond gewoon te dichtbij ofzo. Normaal ging het super makkelijk altijd. Oké, wij gaan opruimen en wij gaan retour kazerne. Like Tot, eh, uh, Tot meteen. Achtung, brandschutz. Melding binnenbrand, waar we op hoogte, of waar ik op LV, heb gewacht eigenlijk, want het is zo weer donker. Buiten. DLK 2312. TLF1. RTW1. <tie> zijn wij vol? Wij zijn vol. is geloof ik de autoladder voor ongelukkig. Ik weet niet of ze verder gaan, maar ik hoor een knal. Ah nee, dat weer. Te zien. Geen roomontwikkeling of iets. Wat is er hier? Ja, roomontwikkeling hier. Maar kut, over de rijdt door. Dat had ik laatst ook al op dit adres, geloof ik. Het is gewoon doorrijden. zullen zul je zien als ik nu met de OVD ga rijden. Dat ik zeg van OVD kom hier tot de TS-weg rijdt. Ja. Oké. Okay. Ja, Wat is mijn position? die. Hallo. Later binnen natuurlijk. Ja, ja. Ik weet wel wat ik doe. Nee, ik ging dit. Ik weet het niet. Stit, dit? Joop. Ik, ik wil maar gewoon dat moet. De position. Die ben hier geloof ik. Ja. Ja, alsjeblieft. Anders nog iets. Wat moet je doen? Ja. Ik wil aanvallen. zo'n onzin dat je bij een OMSje, dus een rookmelder met z'n tweeën naar binnen gaat. Oh, ga je mee. Ga je mee. Ga je mee of niet? Ja dan moet je ademen doen. F1, F2, F2. Oké. Okay. F1, F2, F3. Waar is het? Is het hier? Drukmelders gaan nog niet af. Nee, dat Hallo? Dat kan maar niks. Ja, het Gaat die deur heel dicht? Hier lijkt iets boven. Hier, ja, zie je hier als je maar naar boven kijkt. Ja, brand ontdekt. lijkt dit bankstel wel in de fik staat toch? kleine brand, brandmeester ja we verder kijken in de woning nou, ze hebben het water al afgesloten Is er niks slaapkamer ofzo Niks, niemand, hallo? Hondjes of zo? Nee, ook niet. Hier, Kukkie, mooi man, ook niks, oké. Okay. Ja, ik stop er helemaal niks van, los jullie maar op. Goed, position, waar is mijn position nou weer? Weet je wat, ik ga F1, F2, F6, ik ga niks doen. Wat doe je nou? Ja, hoe doe je dan? waar bukken we? zijn waar ik uh, jullie nu over ga bedanken voor het kijken. Omdat dus jullie, uh, ja, ondanks dat het nooit of is, een leuke video vonden. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video weer. Uh, tot dan!